omzorg. Legt u wat meer gewicht in de schaal en zoekt u een wat grotere rolstoel, dan is rolstoel XXL een zeer royale keuze. Levenbaar in 76 cm breed en 71 cm breed en capabel tot het draag van een gewicht van 320 kilo. Daarvoor is de rolstoel XXL uitgevoerd in gehard staal met dubbele Stalen vergroonde beugels met stalen vergroonde voetsteunen, oplopbaar om ook een makkelijke transfer op de stoel mogelijk te maken. Daarnaast kunnen de beensteunen eenvoudig worden verwijderd. worden opgeklapt om wat minder ruimte Stevens leverbaar met handremmen die door middel van schijfremmen de wielen kunnen afremmen. Zeker als er een wat zwaarder gewicht in de rolstoel zit, is het prettig om heuvelaf of ook heuvelop op bepaalde momenten te kunnen bijremmen. Verder is de rolstoel voorzien van afneembaar. Daar waar de benen nog tegen de metalen beugel zouden kunnen komen. Voorzien. Zeer goede keuze. Gaat u over tot aankoop van de Rolster x XL, dan wens ik u daar natuurlijk heel veel plezier mee en hoop je toch spoedig weer terug te mogen zien bij Tom Zorg. Hartelijk dank.